Mooi boys, fit girls. Social media staat er vol mee. Lekker voor je zelfvertrouwen. Maar als ik ren gaat het niet om hen. Dan gaat het om mij en de weg voor me. Hardlopen geeft mij een afleiding van realiteit. School, thuis en de wereld. Er is altijd wel een sport waar jij je lekker bij voelt. Ontdek het tijdens de Nationale Sportweek van 16 tot en met 25 september.